Het eerste kwartaal van 2020 was stormachtig, waarin niet alleen de natuur, maar ook de Franse luchtverkeersleiding van zich liet horen. Ook werd de wereld overrompeld door het coronavirus. We laten je zien welke gebeurtenissen in de luchtvaart het eerste kwartaal kenmerkte. Er waren maar liefst tien dagen waarop de Franse luchtverkeersleiding heeft gestaakt vanwege de aangekondigde pensioenhervormingen. Vluchten van, naar en over Frankrijk liepen vertraging op. Met vooral gemiste aansluitingen tot gevolg. De eerste drie maanden van 2020 waren qua weer stormachtig. Maar liefst drie grote stormen. Ciara, Dennis en Ellen. Storm Ciara en Storm Dennis resulteerden in veel problemen in de luchtvaart in Nederland. Dit kwam vooral door de omstandigheden op de andere luchthavens in Europa, zoals Engeland. Dat zorgde weer voor veel verstoringen op de vluchten naar Nederland toe. Storm Ellen was voor de Nederlandse luchtvaart de heftigste storm van de drie, vooral door de windrichting. De westelijke tot west-noordwestelijke wind resulteerde in een zware beperking van de capaciteit op Schiphol vanwege de baanliggingen. Naast de stormen in Europa woedde er in het laatste weekend van februari een zandstorm op de Canarische eilanden. De storm bracht zand vanaf de Afrikaanse Sahara en kleurde de lucht oranje. De impact op de luchtvaart was enorm vanwege het slechte zicht. Helaas kregen we in het eerste kwartaal ook te maken met een onbekend virus vanuit China. Het coronavirus. Het virus heeft de wereld inmiddels in haar greep. Ook de luchtvaart is hard getroffen door het coronavirus. Passagiersvluchten liggen stil, reizigers zijn gestrand en luchthavens zijn uitgestorven. Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van EUClaim. Hey